Hoi, ik ben Danielle en dit filmpje gaat over de huid. De huid is het grootste orgaan dat we hebben. Afhankelijk van hoe groot je bent is het 3 tot 5 kg van je lichaamsgewicht. Als er iets mis is met je huid, kan het grote gevolgen hebben voor je gezondheid. Voorbeelden van aandoeningen van de huid zijn eczeem en decubitus, oftewel doorlichtwonden. Deze zul je nog vaker gaan tegenkomen tijdens je studie en tijdens je stages. Om beter te kunnen begrijpen hoe deze aandoeningen ontstaan, is het belangrijk om te weten hoe de anatomie van de huid eruit ziet en wat de functies zijn. We beginnen met de anatomie. De huid bestaat uit drie lagen. De epidermis, de dermis en het subcutaan vetweefsel. De epidermis, ook wel de opperhuid genoemd, bestaat uit meerlagig verhoornend plaveiselepiteel, waarbij de cellen uitrijpen naar boven. Beginnend bij de kiemlaag naar boven naar de hoornlaag, totdat ze afschilperen. Er zijn dus meerdere lage cellen, die naarmate ze dichter bij de buitenwereld komen verharden, oftewel verhoornen, en van een type cel zijn die plafijzelcel heet, oftewel dat maakt het meerlagig verhoornend plafijzelepitheel. Als we dan kijken naar de dermis, liggen daar eigenlijk alle belangrijke structuren voor de huid. Vanuit het subcutaan vetweefsel komen arterieën en venen naar boven om de huid te voorzien van bloed. Ook is er sprake van lymfadrainage in de huid. Ook kan je in de dermis haarfollicels vinden, die worden voorzien met bloed en in de buurt meestal een talgklier. In de dermis zitten verder nog zweetklieren en verschillende soorten zenuwuiteinden. Het subcutaan vetweefsel bestaat zoals de naam al doet vermoeden uit vetweefsel. Dat is in de kort de anatomie van de huid. De functies van de huid zijn erg verschillend. De meest voor de hand liggende is bescherming van de buitenwereld. De huid zorgt ervoor dat van buiten niks naar binnen kan en van binnen niks naar buiten. Ook speelt de huid een belangrijke rol in temperatuurregulatie en afweer tegen bacteriën en virussen. Verder zorgt het voor de productie van vitamine D en is het een van onze zintuigen, namelijk de tast. Met de huid kunnen we druk, pijn en temperatuur meten. Het onderhuidsvetweefsel zorgt voor opslag van energie in het vet. En last but not least heeft de huid een belangrijke sociale functie omdat de huid direct zichtbaar is voor iedereen, kan de huid een grote invloed hebben op ons sociale leven. Daarom zie je vaak dat huidaandoeningen tot sociale en psychische problemen kunnen leiden bij patiënten. Bijvoorbeeld door schaamte of angst dat anderen de patiënt vies vinden. Dit waren in het kort de anatomie en de functie van de huid.